Hoi, ik sta hier op het strand van Terschelling. Ja, en dat vind ik zo mooi en dat wilde ik graag met je delen. Dat is als je naar die zee kijkt. En dan die wijsheid, die grootheid van die zee. En als je dan naar, ja, jezelf voelt, ervaart in verhouding tot die hele grote zee. En met die zee, ja, kijk hier, je kan het hele strand zien. Het is echt één grote leegte. En wat me dat altijd doet denken is van hoe, hoe klein wij eigenlijk zijn, hoe klein ook ja, dat is wat je doet. En als we dan weer in ons kantoor zitten en als ik weer aan het coachen ben, dan wordt alles soms zo serieus. En dan vraag ik me ook wel eens af van, ja, doe ik het wel goed en eh, moet ik niet dit, moet ik niet dat? En mijn levensmissie leven en dan, ja, dan sta ik hier en dan denk ik, ja, dit geeft me echt weer het gevoel van relativiteit. Van, ja, er is, we zijn zo'n klein deel van zo'n groot geheel. En niet om onszelf minderwaardig of, of, of, of nietig te maken. Maar wel gewoon om dat te ervaren hoe het is. Om ja, de relativiteit te ervaren. Dus ik ben ook benieuwd hoe jij dat ervaart. Wat zou jij niet meer doen of juist wel doen als je weet dat je maar een heel klein radertje bent in een heel groot geheel. En andersom geldt het ook. Want voel maar eens hoe je verbonden bent met deze zee, deze oceaan. Hoe je eigenlijk één bent met alles. Hoe je de wolken bent, het strand bent. En daarachter zie je de duinen. En we zijn allemaal één. We zijn verbonden hiermee. Dus ja, dat geeft me aan de andere kant weer het gevoel dat ik... Heel groots ben. Dat ik ja, dat ik niet een onderdeel ben van het grotere, maar dat ik het grotere geheel ben. En dat ik ja, allesomvattend ben. En wat zou er gebeuren als je dat ging leven? Als je daar je beslissing op baseert. Dat je het grotere geheel bent. Dat je je grootsheid mag leven. Dat je dat mag neerzetten wat je neer te zetten hebt. Wat zou je dan veranderen? Wat zou je wel doen? Of juist niet meer? En deze twee kanten, nou, dat vind ik mooi om dat hier te ervaren bij deze zee op het strand van Terschelling. Ik ben benieuwd naar je reactie.